De kleuters komen toe bij ons in de klas. Dat gebeurt heel moeilijk. Vaak hebben de ouders het er ook wel moeilijk mee met dat afscheid. Maar vooral voor de kleuters is het een heel hectisch en druk moment. En wanneer er één kleuter begint te wenen, hebben ze het vaak allemaal heel erg moeilijk. Maar eens dat de ouders weg zijn en de kleuters een beetje getroost en gerust zijn, verloopt de dag eigenlijk vrij rustig en komt het verdriet ja, op de tweede plaats. Ze weet dat er iets op, op komst is, laten we zo zeggen. Maar wat het juist is, dat, uh, ik denk niet dat ze dat beseft. Naar de kleuterglas gaan, denk ik wel dat dat een belangrijk moment is. Vooral voor Alissa, maar voor ons blijft dat ook iets speciaals. Omdat het uh, ja, dat is toch een stap in haar leven is om uh, een beetje verder te gaan. Het feit dat Floor naar de eerste kleuterklas gaat, is opnieuw uh, voor ons als ouders en vooral als mama een, uh, een spannend moment. Uh, dat is toch weer een nieuwe stap, zowel voor ons als voor Floor zelf. Ik denk dat uh, dat echt, uh, een, nu een goed moment is dat ze, uh, dat ze naar de kleuterklas gaat. Tijdens, eigenlijk tijdens de vakantie nu hebben ze een beetje beseft van, nu wordt het tijd. Ze zit een beetje vast. En ze heeft nood van meer te leren. Uh, de spraak komt ook meer, meer en meer aan bod, de woorden dat ze gebruikt. Nu is hij wel klaar voor de eerste kleuterklas, omdat hij zo wel nood heeft aan die nieuwe uitdaging. Dat voelen we wel. Hij is zo wat onrustig en alles begint zo wat stom te worden en een beetje saai voor hem. En ik denk wel dat we daaraan kunnen zien dat hij er klaar voor is. We zijn in de crash uh, waar Floor gaat heel erg betrokken geweest bij het, uh, het volledige, de volledige evolutie die hij daar doorgemaakt heeft. Uh, en het feit dat hij naar een crèche gaat, daar ben ik heel tevreden over, want daar nemen ze eigenlijk al de stappen naar de eerste kleuterklas worden dan heel erg goed voorbereid. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. We vinden het belangrijk om de kinderen structuur aan te leren. Dus eigenlijk is het dikwijls herhalen op dezelfde manier, zodanig dat ze dat ritme kennen van de dag. Dus als je, wij bijvoorbeeld opruimen, dat doen we dan met een liedje. Ze zijn dat liedje gewoon, ze gaan dan automatisch beginnen op te ruimen. Maar ze weten hoe, dat is een manier van dagindeling, ze weten dan daarna eten, dan daarna slapen, dan daarna uh, komt op de duur mama hun terughalen. Hè. De kleuters zijn heel snel weg met de structuur die een kleuterklas vraagt en vereist. Het is ook nodig dat die structuur er is, want daarin kunnen de kleuters bijvoorbeeld aan de, daglijn, aan de hand van de daglijn, kunnen ze ook afstellen eigenlijk, naar wanneer ze naar huis mogen en wanneer dat mama en papa komen. Walid. kom maar. Zinnikheid is heel belangrijk en ik denk dat heel de familie eraan gewerkt heeft en vooral de oma. Die, uh, die toch gemaakt heeft dat uh, de Alisa nu op 100% zinnelijk is. De meesten zijn dus wel zindelijk als ze naar school gaan, maar soms niet. En ja, dat komt ook wel in orde. Vriendjes, weet je wat wij nu eens gaan doen? Wij gaan allemaal eens naar het toilet gaan. Een kind zal aantonen wanneer hij er zelf klaar voor is om zinnelijk te worden, hij zal dan zelf op het toilet gaan en zo kunnen ze dan stap voor stap van een pamper naar een broekpamper en zo stap voor stap uh, werken naar het zinnelijkheid. Moeten ze moeten zich daar zeker geen zorgen over maken. Wij doen vandaag eigenlijk een open deurdag. Dat is zo een eerste kennismaking met de ouders en de kinderen. Uh, we doen dan eigenlijk vooral uh, ja, dat de ouders en kinderen op hun gemak zijn eigenlijk. Uh, en ze hebben vaak heel praktische vragen zo eigenlijk en dat is wel leuk dat ik dat vandaag al kan vertellen en dat ik dan morgen 100% met de kinderen kan bezig zijn. Kom. Dag Alissa, kom jij eens kijken in onze klas? Kom jij eens mee? Gaan we eens kijken? Als ze morgen vroeg naar daar gaan, na waarschijnlijk een onrustige nacht, dan gaan ze wat moe zijn, maar dan komen ze binnen en zijn ze al een klein beetje vertrouwd met de omgeving. We vragen dan wel van het afscheid eigenlijk zo kort mogelijk ja. te houden. Okay. Uh, ook als er tranen zijn, eigenlijk ja. is het dan het best. Allee, dat gaat het beste en het, dan stoppen ze ook eigenlijk het snelst. Ja. Heel vaak hebben de ouders het, het lastiger eigenlijk. Ja, ze komen hun kind hier afzetten in een nieuwe school bij een nieuwe jeugd dat ze niet kennen. Ja, de, er moet eigenlijk een soort vertrouwensband uh, opgebouwd worden en ik merk wel dat ouders dat uh, toch wel dat we, ja, moeten we loslaten. Um, de kinderen hebben het ook wel moeilijk, maar ik merk vaak vanaf het moment dat we echt aan ons dag beginnen dat de klaspop naar beneden komt, dat we beginnen te zingen en echt aan de activiteitjes beginnen, dat dat heel snel overgaat. En eigenlijk ben ik daar elk jaar van verbaasd hoe rap dat kinderen meedraaien. Goeiemorgen! Hoi? Goeiemorgen. Goeiemorgen! Weet jullie wie dat zijn? Popjes, ja. De grootste verandering voor Flor, ik denk dat dat zal zijn dat hij naar een totale andere omgeving gaat met ook niemand van de crèche die meegaat. gaat. Dus ik denk uh, nieuwe mensen en vooral ook uh, dat er maar één begeleider gaat zijn voor een ganse groep. Ik denk niet dat er echt een mega verandering zal zijn voor haar. Het zal weer een, een, een, een dag zijn, ik, word, ik ga naar school, uh, ik ga daar spelen, het gaat leuk zijn. Uh, en dan komen ze mij ophalen en dan ga ik weer naar huis. Maar ik weet niet dat er uh, een hele grote verandering zal zijn voor haar. Je merkt uh, duidelijk een verschil tussen de peuterkleuter die 1 september start en de peuterkleuter die eigenlijk op het einde van het schooljaar klaar is voor een volgende klas. Uh, je merkt dat de kleuter veel zelfstandiger wordt, ook mondiger. Uh, je ziet echt een grote evolutie gebeuren gedurende het hele schooljaar. Ik herinner mij van de andere twee jongens, die de grootste verandering was eigenlijk het, het taalgebruik. De paar maanden tijd dat ze daar zitten van september, oktober, november, eigenlijk tot in december. De evolutie dat ze doormaken, de, de, de taalgebruik dat ze, dat ze beginnen onder de knie te krijgen, dat vind ik fantastisch. Dat is top.